voor de YouTube kijkers en Lele Pons en, um, Mariah, en Mariah Carey en Ace Brokkie sprak ik mee en ik had met Nas de zoon van Snoop Dogg kan ik die fotografeer maar ja ja heb ik daar ja heb ik heb daar ik zin in? in vandaag of zo mooi plaatje dat is niet altijd zo ik ik denk dat ik um, van nature een beetje depressieve neigingen kan hebben en dat en dat maakt het heel zwaar want het plaatje was compleet maar het gevoel niet en daardoor willen wij uh, allemaal non-stop gelukkig zijn. Ik heb niemand laten zien dat ik, dat ik bewijs van huilend onder de douche zit. Ik leef in het nu. Ik weet niet waar ik over vijf jaar sta. Hm. Uh, maar ik wil er gewoon alles uithalen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op ZWD TV. Bij mij te gast topfotograaf Jasper Suik. Jasper, voor harte welkom. Dank je wel. Noem eens wat werk wat je zo de afgelopen paar jaren, waar, waar, waar we je allemaal van kunnen kennen. Zo. So, ja, dat vind ik zo moeilijk. Ja. genoeg, ja. Maar heel veel artiesten. Dus ja. je, zowel uh, in Nederland, maar ook internationaal. Uh, veel bladen. Van, uh, van Playboy covers tot aan, uh, tot aan ja, wat serieuzere modebladen. Ja, um, ja en ja, vooral, vooral die artiesten, denk ik, dat die, uh, dat die ja. wel bij mensen... Ja, ik even snel, wat is de, de, de, de campagne van Mokko-Maffia, heb jij de prachtige oh, foto's ja. van geschoten. Hè? De cover van Famke Louise, ik zag nog ergens een shoot met Katja Schuurman komen. Ja. Dat is alweer een tijdje geleden ja, allemaal weer. Ja. Veel naakt, of tenminste mooie vrouwen. Nee, ik plaats veel naakt. <laughs> uh, <wat> maar je <laughs> maakt niet zoveel naakt? Ik maak niet zoveel naakt. <laughs> maar waarom plaats je dat dan? Nou, ik, ik heb gemerkt, en, en dat, dat heeft allemaal natuurlijk met social media te maken, maar um, een groot gedeelte van mijn followers ja. is daar ooit een beetje ontstaan. Mm. En als ik uh, uh, mannen uh, plaats en, en doe, dan, dan komt daar minder... Respons op. Ja, die zijn gewoon niet zo mooi. Die ja, die niet zo mee. Mee. Um, dus ik denk dat de, dat de verdeling ongeveer uh, 80 of 90 procent is, gewoon opdrachten en, en uh, artiesten, et cetera, ja. en dan 10 procent is naakt. Ja. Jij bent een tijdje in Amerika geweest, hè? Ja. Uh, yes. Hoe kwam je daar, zeg maar, hoe kwam je daar verzeild geraakt? Nou, ik, ik merkte. Um, dat ik heel st snel doelen voor, me, voor mezelf zette ja. um, en, ik heb, en achteraf gezien, daar kunnen we het zo nog even over hebben, heb ik, heb ik misschien te vroeg gepiekt, hm. te snel, um, waardoor mijn, mijn grenzen steeds sneller uh, verlegden. En, en ik had het gevoel, nee, ik weet niet zo goed meer wat ik hier, met wie ik wil werken. met wie, Ja, en um, er is natuurlijk genoeg te doen, maar zo voelde het wel heel ja, erg. Ja. En toen dacht ik, nou, laten we, laten we eens een, uh, een poging wagen in, uh, in Amerika. Eigenlijk. Hoe ging dat? Ja, eigenlijk heel erg goed. Maar daar eigenlijk gebeurde wel weer een beetje hetzelfde. Dat is natuurlijk een heel uh, mentaal vlak, maar um, het ging daar best wel snel heel erg goed. Um, ja, jij noemde net namen we hadden het even je voorbespreking over maar de helft kende ik niet eens maar ah. <laughs> ja, ja, ja, nee ik heb ze ja, maar den, ja, den bilzerian misschien zijn er ook wel kijkers die niet kennen maar ja, daar, daar bezocht jij de feestjes van zeg maar daar bezocht ik de feestjes van en uh, um, nou voor, voor de YouTube-kijkers En Lele Pons en, um, Mariah en Mariah Carey en Esa Brokjes sprak ik mee en ik had met Nas en uh, uh, ja heel veel grote, grote artiesten <tus> waar ik daarmee uh, in aanraking kwam en wat dacht jij toen jij daar jij gaat naar Amerika, Nederland was te klein. Ja, ja, ja, ja het, je had, vond ik ga de wereld veroveren, een soort van iets, misschien wel. Uh, ja, ja want beetje. dat was een beetje de drijfveer dat je daar naartoe ging, misschien wel, toch? Ja, ja, zeker. En dan zeker. gebeurt dit. Ja. Dan klinkt dat een soort van perfect plaatje. Ja, klopt. Maar dat wendt ook wel weer heel erg snel. Dus. Uh, ik, ik ging een beetje op en af. Hè. Dus dan was ik daar een maand of anderhalf en dan ging ik weer terug en, ja. dan, en dan ging ik daar weer heen. En ik merkte gewoon de, de, de, vanaf de derde keer dat ik daar anderhalf maand zat, dat, oh ja, kan ik, uh, bij wijze van, ik noem maar wat, de zoon van Snoep Dogg, kan ik die fotograferen? Ja. Ja, heb ik daar, ja, heb ik heb daar ik zin in? in vandaag of zo? Of, ja. uh, Want het was uh, wel uh, allemaal betaald werk. Nee, nee, nee, niet allemaal betaald werk. Ja. Heel veel. Um, Eigenlijk een beetje hoe ik het, hetzelfde hoe ik het hier ooit heb aangepakt. Gewoon maar mensen gaan schieten. Ja. En, uh, en die geloofwaardigheid komt dan vrij snel als jij. Door je werk. Als jij die, al die grote namen mag fotograferen, dan, dan, dan blijkbaar ja, ja. doe je iets goed. Ja, ja, dat is je reclame eigenlijk een beetje. Ja. Mm. Um, want als die vertrouwen in jou hebben, um, ja, de grootste artiesten, dan, dan zou je, je, ja, ja. je wel meespelen. Ja. ja. Um. Hoe werkt dat dat je, als ik jou zo'n beetje op zeg maar, online google, dan mm -hmm. komt er een waanzinnig prachtig plaatje uit. Hè? Een mooie vriendin inmiddels, dat, dat, dan kom je in het landschap der BN'ers geloof ik. Ja. Romy Montero, zeg ik. <laughs> Romy Montero, ik ben niet zo in de BN'ers. Nee, uh, <laughs> uh, maar dat is, dat is je vriendin al een paar jaar, hè? Ja. Uh, actief op social, uh, veel volgers, zij iets meer dan jij volgens mij nog. Ja. Uh, klopt dat plaatje? Um. Nou ja, tot een bepaalde hoogte wel. Mm. Dus, dus uh, buiten dat, dat elke relatie natuurlijk wel eens zijn dingetjes heeft. Maar uh, dus de relatie klopt heel erg, maar het mooie plaatje, dat is niet altijd zo. Ik, ik denk dat ik um, van nature een beetje depressieve neigingen kan hebben met, met, met vlagen. Um, dus wanneer ik een Zwaarmoedig keer... of depressief? Mm, nou, toch wel soms wel richting richting de depressiviteit, zeg maar. En dat, heb je dat al lang? Ja, dat heb ik al wel lang. Mm. En uh, wat het lastige is, is dat, dat dan op een gegeven moment ook um, er niks meer is. Ja, voor mezelf was het plaatje ook compleet een soort van. Dus, mm. oh, maar wat moet er dan wel gebeuren? Wil ik, wil ik gelukkig zijn? Of wil ik uh, ja, ja. Ja, wie moet ik dan fotograferen? Of wie, wie wat, wat moet er gebeuren nu? Dat, dat, en, dat, en dat maakt het heel zwaar, want het plaatje was compleet, maar het gevoel niet. Waar komt die depressiviteit vandaan? Heb je bij, ja. Ben je daarmee bezig? Uh, ja, daar ben ik wel mee bezig, tuurlijk. Hoe? Um, nou, buiten praten. Ik denk dat, dat, dat iedereen uh, met iemand moet praten, zeg maar. Uh -huh. Ik denk dat dat heel erg goed is. En um, ja, heel bewust kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er en wat, wat, wat kan ik eraan doen? En soms er ook aan toegeven, dus um, ik besef ook wel... Mocht, als ik, ik heb er een beetje mee leren omgaan. Dus als ik even zo heel zwaar ben of zo, dan, dan kan ik er best een beetje aan toegeven. En dan bij wijze van drie dagen in bed liggen. Want ik merk ook, als ik, als ik dan naar uh, netwerkborrels ga of wat dan ook, dan, ik flow niet. Dus, en, en dat ja. besef ik heel goed. Alles moet soort van flowen. Ja. En, en als je float, dan gaat, dan gaat alles goed en dan kan alles. Mm -hmm. En ik heb heel veel dagen van, oké, okay, vandaag, ja, ik ga het niet eens proberen. Want ja, het gaat niet goed, zeg maar. Ja, ik trigger altijd op het woordje depressiviteit. Heb je dan, is het dan is het echt zwart, zeg maar? Of is het gewoon dat je je gewoon kut voelt? Of is het echt dat je denkt van kap, kap op me mee? Ik bedoel, depressief nee, kan ook uitmonden in suicidale gedachten, zeg maar. Die zijn er wel, wel geweest. Ja? Ja, ja, wel. Zeker wel. Uh, tot, tot wel een punt dat ik, er, dat ik er zelf van schrok. Dat ik dacht, uh, ja, dit, dit, dit, dit gaat wel ver. En... Um, en en wat ik merkte is dat als ik dit gesprek, ik ben er, ik, ik, ik ben er, ik, het is geen geheim zeg maar of zo. Nee. Dus ik ben er, ben er heel open over. En dus ik sprak er ook heel open over met ook hele grote artiesten of hele grote, mm. grote mensen die voor mij weer een voorbeeldfunctie waren. Dat ik dacht van, oh maar jij, jij hebt het leven zeg maar. Um, en, die, en die herkende zich daar heel erg in. Dus daar hebben we uh, um, ja, heel veel gesprekken over gehad. Um, ja, en dus ik merkte, ja, het speelt, het speelt meer, meer dan we denken, en misschien ook wel nog meer tegenwoordig, um, omdat dat de hele dag getriggerd wordt, dat je, dat je bijvoorbeeld niet het het doen bent. Ja. Uh, Hoe zie jij die rol van uh, van social daarin? Dat is natuurlijk een nee, uh, killing? Echt, echt ja. killing. Uh, moet je nagaan dat het, dat dat ik creëer het en en voor mij is het al killing, zeg maar, in de, in, de, in de zin, ik trap er zelf al in. Dus ik zit op de Filipijnen en ondertussen zie ik dat vrienden van mij in L.A. ergens zitten. En ik zit er, ah, oh, shit, was ik maar in L.A. Totdat iemand, hey, kijk even waar je bent. Je zit op een, op een onbewonen plek hier op de Filipijnen. Je wordt zo de hele tijd meegesleept in, uh, in dat andere mensen toffere dingen aan het doen zijn. En daardoor willen wij uh, allemaal non-stop gelukkig zijn. We zijn allemaal bezig met de hele dag moet tof zijn, of moet goed zijn, of moet uh, de mooiste dingen hebben, want, want dat zie je de hele dag. Hm. Um, en, en, en ik heb niemand laten zien dat ik, dat ik bij wijze van huilend onder de douche zit. Nee. Of dat ik, uh, dat ik een week lang gewoon een beetje slaap en uh, niet ja. veel doe, zeg maar. Ja. Um, en dus ook ikzelf hou dat, hou dat beeld in stand. Wat is het effect van, van, van, van Romy? Zeg maar jouw relatie, hoe is die relatie? Verbetert dat sinds jij haar kent, zeg maar, je leven? Ja, helemaal. En hm. Maar, maar dat, dat is ook wel weer lastig. Want uh, dus, dus die, die neiging of die, die zwarte gedachten die zijn, die zijn vrijwel weg. Ik denk wel dat als, als je ooit die gedachte hebt gehad, dat die heel makkelijk terugkomt. De, de, de zin van, oh, ik, ik stap eruit of ik stop ermee, want hm. ja, dat is gewoon een hele makkelijke gedachte. Um, ja, en nu sinds die relatie zijn die er eigenlijk niet. Alleen, ja, dat komt dan dus door die relatie. Zo ik bedoel. Dus uh, ben ik en dat is nu heel moeilijk te peilen. Ben, ben ik zelf nou gewoon gelukkiger of, of contenter of, of, ben ik afhankelijk geworden van die ander en zit mijn geluk dus, Daarin. dus, ja, dus niet bij mezelf. Praat jij met professionals hierover of zoek je het allemaal zelf uit? Met vlagen, ja. Hmm. En en zelf uitzoeken en ik denk. Um, Um, ik ben er heel bewust van. Dus, dus elke gedachte of elk, ik pluist heel erg uit en heel erg, um, kijk, oh, dit is wel interessant. Oh, dus dit gebeurt er nu als ik dit doe. Of, um, maar ondertussen met vlagen, met iemand praten, ja. Wat doen, wat doen we? En zo meteen wil ik echt wel iets weten over je vak hoor. Maar ik, vind, ja, ik weet nog niet dat het deze kant op man, Maar ik vind wel, het is super uh, relevant. omdat want jij, jij noemde het killing. Um, wat zouden we eraan moeten doen? Want ik herken het. Ik denk dat veel mensen die kijken, herkennen dit. Hè? Dat, dat social media en alles moet perfect zijn en live ja. the life. En, uh, en, uh, weet je? Wat, wat kunnen we hier aan doen? Want ik, ik weet zeker dat jij niet de enige bent. Ik denk, ik denk echt uh, iedereen. Nou. Maar zou er geen, ja, weet ik veel, moet er geen social media voor het echte leven komen of zoiets? Weet ik veel, hoe lossen we dit op of niet? Ik denk echt dat dat niet meer gaat veranderen. Hm. Um, Want ze, ze, ze willen wel restricties van niet meer Photoshoppen, maar ondertussen, ja, als jij scrolt, ga, je mag zo even door. Iedereen, wat al mijn vrienden wat die posten, zijn toffe dingen aan het doen. Dus. En toch, het is het frappant inderdaad dat jouw werk, tenminste het zichtbare werk, ja. is precies dat. Hè? Jij ja. zet mensen en dan veel vrouwen neer. Ja, dat dit dat zijn de plaatjes waar je ja. het over hebt. Ja, ja, dus killing dat, is, plaatjes. dat is heel dubbel. Want ik ja. ik vind, uh, want mensen zeggen ook wel, oh ja, dan niet Photoshop of doen, maar ik vind het heel mooi om. <coughs> Om, om die droom ook weer te verkopen. Ik heb, ik heb uh, art direction gestudeerd ja. voor reclame. Dus ik vind het heel mooi om... Ik, ja, ik hou toch wel ook weer van dat perfecte. Dus ook in mijn foto's. Uh, ik probeer het niet te glad te strijken allemaal. Maar ja, ik hou wel van het mooiste plaatje creëren. Ja. ja. ja het is heel dubbel. Ja. ja. Want eigenlijk werk ik dus mee... Uh, aan het in stand houden wat, in stand... wat je zelf zo vreselijk vindt. Eigenlijk. Ja, ik hoop alleen... Ik, ik, ik hoop dat ik dus op zo'n... Soort van level content aan het maken ben dat mensen snappen dat het dat ik een dat ik een droom aan het maken ben. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus, dus al die Instagrammers die die zichzelf dat dat lijken normale, mm. normale foto's ja, ja. en dat is dat, dat is zo moeilijk maar nee. ik, en ik hoop dat ze bij mij beseffen: oké, okay, maar hier dit wel. is wel een hele set zeg maar gebouwd <laughs> ja. en hier is wel ja. uh, serieus met lampen en fysie en dat soort dingen. Ja. dat soort dingen. Ja. Uh, wat is er zo mooi aan jou uh, aan het vak wat jij uitoefent? Dat elke dag anders is. Hm. En dat ik. Um, dat ik elke dag met een ander soort mensen mag werken. En dat ik elke dag moet gaan zoeken met hoe ik daarmee om kan gaan. En. Uh, ik, ik zit altijd een beetje aan de brutale kant. Dus ik zit altijd te, elke dag te zoeken van. oh, hoe ver. Edgy, wat, zeg maar. Ja, wat is het randje die ik, die ik bij dezegene kan, kan opzoeken? En. Um, uh, ja, dat vind, dat vind ik het leukste. Je ja, las een eerder interview, sterk nog. We hebben ooit heb ik een keer in de studio getrokken met Nienke de Jong, die jou ja. toen geïnterviewd heeft. Als je googelt kom je er al vrij snel op uit. Ja. En toen zei jij ook, en dat vond ik wel leuk, zei van de ideeën. Ik heb, het, ik heb de foto altijd al. Ja. Uh, heb je dat nog steeds? Ja. Ja. Dus het plaatje maak je in je hoofd. Ja. En dan is het werk is dus dat plaatje realiseren, wat je al hebt. Ja, en dat maakt het, dat maakt het soms wel, wel, wel moeilijk, want ja, soms ben ik er al. En uh, alleen jij ziet hem nog niet. Dus, ja. uh, ik en moet de hele eigenlijk... crew ook nog niet. en, de nee, einde, en dan ik... weer eraan. nee, precies. Maar dus ik heb heel veel concepten liggen en heel veel ideeën. Um, en eigenlijk in mijn hoofd heb ik dat al afgevinkt. En, en dat is ook denk ik altijd mijn drive geweest van... Oké, okay, dit, dit wil ik behalen. En als het al een beetje in zicht voelde... Um, ja, dan, dan verviel dat al een beetje of zo. Hmm. Um, en dat is wel mijn... Uh, ja, het, mijn, mijn gevaar in dat opzicht. Ik wilde heel graag Justin Bieber fotograferen. Dat, dat, dat, dat, dat leek me het vetste ooit. Yeah. En toen was ik met, met, een, met een, een kennis in L.A. En toen um, uh, hebben we met hem gefacetimed. En toen voelde het alweer, oké, okay, het, is, het is mogelijk. Of het, het zit zo in de buurt dat eigenlijk die drive daarvoor is eigenlijk alweer vervallen van... Uh, ja, en dat is hetzelfde met beelden. Ik heb allemaal beelden in mijn hoofd. Jij ziet ze nog niet, maar ik heb ze, ik heb ze eigenlijk al wel. Pff, jij ja. hebt soms, dat is lastig volgens mij, hoe jij leeft soms. Ja. Hm, kan me ja. eens me voorstellen, ja. ja. Eigenlijk ben jij gewoon... Ben jij een kunstenaar eigenlijk? Um. Ja, denk ik wel eigenlijk. Ik denk ook niet dat ik, dat ik in dat opzicht. Ik, mijn, mijn, mijn camera is het, de manier die ik heb gekozen om jou te laten zien. Ja. Wat, maar dat had ook uh, beeldhouden kunnen zijn. Of ja. dat, had, dat had ook iets anders kunnen zijn. Maar ik heb die richting gekozen en ik merkte: oh ja, dit, dit vind ik tof. Dit is, mm. dit is te doen. Terwijl als dat nog analoog was geweest, was ik nooit fotograaf geworden. Mm. Er kwamen veel, veel technische dingen en aspecten aan te passen, zeg maar. Um, ja, dus ik ben in dat opzicht een, meer een kunstenaar, denk ik. Of, of een, ja, creatief. Ja, een creatief dan, uh, dan fotograaf. Ja. Ben je commercieel succesvol? Um, voor mezelf wel. Maar het kan, dat kan groter natuurlijk. Dus niet dat je de miljoentjes al binnen geharkt hebt, zeg maar? Nee, nee. Ik hoop dat mijn vriendin dat gaat doen. <laughs> <laughs> dan, kan, dan kan ik gewoon... Ja. Uh, yeah. Nee, nee. Uh, nee, en dat is ook niet mijn drive. Echt, echt. Uh, dat dan weer helemaal nul. Je zou dus, dat, ja toch stom is dat inderdaad, hè? hoe je een vertekend beeld van iemand krijgt. Als je jou, nogmaals, als je je, je googelt en je leest en je ziet de foto's met je vriendin, met Romi, ja. dan heb je zo'n soort klemmerachtig beeld bijna van, ja, die, die, die, dat is klaar. Ja, um, ja nee, nee ik, ge, ik geef in dat opzicht nul om geld. Nee. Wil kunnen doen wat ik, wat ik wil doen. Dus uh, als ik morgen in Ibiza wil zitten, dan wil ja. ik dat bewijs van kunnen doen. Maar ik hoef daar niet in een huis van, van een miljoen te zitten. Ik ben ook helemaal goed. Uh, uh, ergens een beetje strand. Ja. Ja. Yeah. Um, dus maar die vrijheid, dus geldt voor mij meer die vrijheid dan uh, um, ja dan, dan dan dan dan ja soort van iets hebben of ik ja dat maakt me niet zo uit. Wat zijn jouw tips voor jonge kijkers die aan het begin staan en die ook zeg maar creatieve geest hebben en die hun instrument aan het zoeken zijn misschien of er nou een fototoestel wordt of voor de camera? Uh, wat zijn de stappen die je moet zetten om te komen waar jij nu... want laten we dan nou niet ontkennen dat je ergens gekomen bent, zeg maar. Ja. <laughs> um, uh, wat zijn de stappen die je dan moet zetten? Wat zijn de tips die je mee kan geven? Nee, ik kan nu echt alleen praten vanuit mijn pad die ja. ik dus heb genomen. Um, ik ben heel bij de hand geweest. Of ik heb eigenlijk mezelf geleerd bij de hand te zijn. Ik was nog helemaal niet goed, maar ik, ik heb uh, letterlijk tegen weet ik het artiest gezegd... I'm the best photographer in, uh, in the Netherlands. And, uh, in Amerika, ja. Let's, yeah, yeah, let, let, let, let's make some magic, zeg maar. En, <laughs> en dat heb ik mezelf wel echt aangeleerd. En dat ja. merkte ik, dat heb ik ooit ook hier in Nederland gehad. Uh, ik, ben, ik, ik heb mezelf geleerd extrovert te zijn, zeg maar. En mm. van, uh, ja, dat vind ik dat vind ik tof. Oh ik wil Soms wist ik niet eens wat ik van diegene wilde. Um, maar ja we, ja, we moeten iets, of zo, mm. zeg maar. Ik wil mm. met jou werken of ik vind jou cool. Um, en... en ja, dus dat, dat ik denk dat je daar heel ver mee komt. Mm -hmm. uh, tuurlijk zal het, zal, zullen er opties zijn als je, dat, als je dat niet bent, maar... Um, dat merk ik wel heel erg ook aan jongeren om me heen die ik zie dat ik... Ja, maar ik ben, ik ben niet goed genoeg of ja. ik wil... Uh, nee, nee, ja, ga maar gewoon. Of mm -hmm. ja, ik wacht tot mijn portfolio helemaal tof is. En dan ga ik... Uh, ja, nee, nee, ga, blijf, blijf schieten en zorg dat je, dat je met grote namen werkt. En dat is mijn pad dan. Ik heb gekozen om met bekende mensen te werken. Um, waardoor ik die commerciële klussen dan ook wel weer kreeg. Tot slot, de, de komende jaar of zo, of zo maak je plannen? Wat ben je uh, bij jou van plan? Nou, ik ben nu met een boek bezig. Dus dat, uh, dat is eigenlijk nu, ja, daar ben ik vol mee bezig. Mm -hmm. Dat is het plan en daar kun je niks over zeggen? Uh, nou, daar heb ik nog niks over gezegd. Waar gaat het boek over? Naakt vrouwen, maar op een, op een compleet andere manier dan... Uh, dan dat ik dat nu zeg, zeg maar. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk om het, om het blootgeven en uh, het laten zien uh, wie deze vrouwen zijn. Vastgelegd op dit moment, uh, maar daar komt snel, uh, snel meer. Maar, ja, hoort, dat dat hoort, ik, ik maar denk, waarom een boek? Uh, ja, omdat het idee wat ik heb bedacht is, is het beste in, in boekvorm. Hmm. Dus, um, en dat lijkt me ook nog wel heel erg leuk. Hoe tof is dat je een eigen boek hebt. Ja. Ja, dan, dan, dan, dan is het klaar. Ja, ja. nee, daar, nee daar, daar, ik hoop daar nog wel met jou een keertje over verder te kunnen Van harte welkom. Om, uh, ik, ik hou je graag in de gaten. En, uh, maar ja, je verder zegt, leven met de dag. Die, toch wel, hè? Ja, dus ook die en, maar dat merk ik bij alle... Voor dat boek toevallig interview ik al deze vrouwen. Oké, okay, dus en, niet alleen en, foto's? Nee, er, komt, er zit wat tekst bij. En, um, en iedereen is bezig met op dit moment. Dus als ik vraag waar sta je over vijf jaar... Niemand, nee, ja, geen idee. Ik ben, ik ben. Uh, Terwijl op dit moment alleen maar in het moment zit, is ook weer meteen het allermoeilijkste wat er is, van weet je. Ja, maar dus, ik denk dat dat dat, niet meer, dat dat niet meer hip is om vooruit te kijken en, uh, mm. um, of in ieder geval, ja, misschien is, misschien is het mijn, mijn kring hoor, daarin. Dat, maar ik krijg van iedereen, ik leef in het nu, ik weet niet waar ik over vijf jaar sta, mm. um, maar ik wil er gewoon alles uithalen. Ja, dankjewel. Jij bedankt. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op uh, CVD TV. Wil je er meer zien? Blijf gerust even hangen zometeen twee nieuwe voor nu. Dankjewel. Hoi.